Hallo mensen, leuk om te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD of Armor. En vandaag gaan we pad met Wim en met uh, Johnny Dazo. We gaan uh, in het regenachtige weer snel de auto in. Uh, de Tourant 2016 vandaag weer eens uh, oud maar vertrouwd. Of ja, zo oud is hij nou ook wel niet. Uh, maar ja, ze worden natuurlijk allemaal vervangen voor de b klasses en zo. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaan we natuurlijk uh, zien tot dat binnenkort gaat gebeuren. We hebben een kofferbak die niet open kan, blijkbaar. Moet je kunnen. Wat rij je hier op het terrein van het politiebureau? En redelijk hard. En de ruit. Eerste boefje hebben we in het zicht. Kijk, wat is hij? Wat staat jij daar nou ook weer? Ja, oh, daar gaat hij. Oh. We hebben backup nodig um Alhambra Drive. Kijk, okay, die gaat er gewoon door, lijkt wel. dat er een oude tron erin op staan nou voor de kat vandoor Uitstappen. dat gaan we niet doen hè kameraad stoppen uh, taser vuurlijnen taser vuurlijnen ja dank je Blijf ik gaan met deze was mijn taser eigenlijk die heb ik helemaal niet nou, dan moet ik hem ook niet gevraagd. oké okay, jij bent aangehouden uh, Negeer uh, stopteken of je ja, hebt ook een tot beter gezegd. En eh... Uh, nooit verboden te gaan rijden ofzo. Ga je nog even fouilleren of je dingen bij hebt die je niet bij mag hebben en dan gaan we jou meenemen naar het bureau. Dat is uh, met een uh, PCP. Geen idee wat dat is. Uh, crap, Wat is dat? PCP. Dat heb ik toen nog een keer opgezocht. Dus dat is geloof ik uh, iets van drugs of zo. Instappen. het zo. Goed zo. Adios. Oké, we gaan deze boef even naar het bureau brengen. Zijn wagen laten we afslepen. En blijkbaar was hij dus aan het racen met iemand en zat er nog een andere persoon bij ons in de buurt of mee te racen. Die hebben we niet gezien. Ik denk dat dit de toeran van enomods is en uh, niet van het ministerie van mods want bij die toeran weet ik zeker dat de deur op of de kofferbak open kon Van aan de andere kant hij zien <coughs> ja ik zie het verschil niet ja ik kan niet meedoen in achtervolging op dit moment we gaan deze boef even naar het bureau brengen en dan uh, zijn we weer beschikbaar voor de noodhulpmeldingen ik zie jullie zometeen op het bureau voor het gemak dragen we de boef even over naar de collega hier zo die hem nu meeneemt normaal gesproken doe je natuurlijk zelf iemand uh, binnenbrengen we hebben ons weer ingemeld dat wil zeggen of we eigenlijk gewoon op beschikbaar gezet staat dus vrij Zullen we gaan eens kijken of nou we wat kunnen meemaken heb je niks te doen daarmee bedoel ik geen meldingen Dan ga je uiteraard surveilleren dat gaan we nu ook doen we even het voetgangersgebied meepakken hier, ook dat moet gebeuren, winkels, bekijken. is dus rustig snap ook wel, niet veel mensen op straat zouden we niet doen met dit weer. En dan mogen een Unit auto zijn. En dan mogen wij Prio 1 met toestemming naartoe gaan. Oh, dat is een meneer. Echt als een gek aan het rijden, maar ik ben even aan Ik denk dat het wel op de brug is. Ja, op de brug. Nee, het is niet op de brug. Een voertuig is ook verdwenen, het is beneden, het wordt daar de snelweg op. Ja, hebben we stoptraffic, nou, dat heeft geen zin trouwens, maar als ik er nu uitrijd dan uh, staat er traffic is back to normal. We zijn er al onderdoor, ja, oké. C-melding komt te vervallen, wij zijn weer beschikbaar, uh, geen voertuig meer aangetroffen. Het voertuig wat we zagen staan is verder gereden. We gaan even uitkijken of we die zien rijden. Ik denk het wel niet. We hebben medical aid requested in Burton. Melding onwelwording. Uh, Mogelijke diabetisch patiënt. Even kijken of we daar iets kunnen betekenen. En eventueel een ambulance opvragen mochten die nog niet zijn gekoppeld. Ook dit is een prio 1 melding. ...mogelijk gekoppeld omdat de persoon dus in een voertuig zit. En uh, vol met ijs zit. Goedag meneer, mevrouw, sorry meneer. Ik zie het niet, meneer. Oké, okay, we gaan toch maar een vragen. 516 mg slash dl. Wat was dat ook alweer? De start -CPR. nou daar gaan we niet aan beginnen. 516 mg/dl. Dat is... torenhoog hoog, geloof ik. Even, even googlen hoor. Omrekenen. MG staat Wat zijn we? 500. Boven de 18e stad. Oké. Okay. Goed. Meneer. U heeft echt ontzettend veel gegeten en gedronken en gesnoept zo. Dan gaan we een ambulance opgezocht. Nee. Okay. Dan denk ik. Dan we een eruit halen. Stap eerst eens uit beste heer. Misschien val je dan op de grond en kan ik dan een ambulance op je vragen oké okay. ja, ik snap je ja. nou we gaan je niet slopen trouwens Hé, hey, collega kalm man hij heeft niks verkeerd gedaan nog niet uh, behalve veel te veel gegeten en gedronken hij heeft echt een torenhoge bloedzaken normaal laten we zeggen tussen de 4 en de 9 is goed uh, deze beste heer heeft boven de boven de 18 misschien zelfs wel 40 uh, nou dat, dat is wel heel overdreven trouwens, 40 maar ik zag even snel iets op google dus staan um, dus, ja, het, wat kun je hier aan doen? Uiteraard insuline spuiten. Um, en voor de rest is het afwachten. Ambulance kan hier niks mee, want... Um, ambulance heeft geen insuline bij zich. Dus, ja. Het is nu, uh, nu belangrijk dat hij insuline krijgt, dus hij moet wel even naar het ziekenhuis, lijkt mij. Uh, voertuig wordt uh, weggesleept. En we kunnen, geloof ik... ambulance assistance required Renner om voor een vragen die hem dat ziekenhuis Carpool. brengt konden wij ook doen want het is echt letterlijk daar dat gebouw daar maar daar zijn we niet voor vandaag beste heer succes ermee beste collega jij ook We gaan door Attention all units, we have a suspect on the run in uh, San Andreas San Andreas Waarom well, kan de melding dan hier te staan? Oké. Okay. Hmm. Wie wat waar? Ja, ik heb al een melding. Uh, we gaan even naar een uh, melding van iemand die uh, dus blijkbaar wordt gezocht. Ja, ik, die achtervolging boeit mij vrij weinig. Dus we hebben een melding. Iemand wordt gezocht en is gespot en die gaan wij moeten aanhouden en gezien wij uh, blijkbaar het de eenheid zijn ofzo, daar wordt een auto vol door een vrachtwagen. De vrachtwagen voor mij heeft een ik plaat. Allemaal bekeuringen die we zouden, of allemaal strafbare feiten die we waarnemen. Maar waar we op dit moment even niks mee gaan doen. We ja, gaan daar met enige spoed naartoe, we laten blauw zoveel mogelijk uit, sirene is al helemaal. Um, <coughs> maar ik wil er toch snel ter plaatse zijn. En daarvoor heeft de politie natuurlijk de vrijstelling. Voor dit soort situaties. Maar dat moet wel veilig kunnen. is deze toerant super snel en dan zit ik nu echt vol gas in te drukken maar je ziet het ja wat gaan we dan aantreffen? waarschijnlijk iemand met een vuurwapen maar dan komen we zelf wel achter nee in ieder geval iemand die niet gaat meewerken ga even zelf schakelen ik denk dat je dan toch wat fijner kunt rijden dan de um, dan de gta auto's schakelen weet je net echt werkt natuurlijk een uh, automaat perfect als het goed is, het ligt ook per voertuig hoor. Maar dat DSG zou het in het echt wel moeten werken. Maar hier in het spel uh, schakelt hij zeg maar ook als je een heuvel oprijdt. En dat doet hij in het echt natuurlijk niet. Even afgeleid door <laughs> mijn telefoon. Nou, we gaan inmiddels off-road. Even... Even corroeren aan aantrekken. Heb ik die niet. Wat is deze? What the fuck is mijn kogel weer een heen Waar zijn die dingen heen? Hé, hey, maar daarom is mijn taser ook weg. Ja, mijn Oké, okay, er is iets raars gebeurd met mijn game. Uh, zowel mijn.. Al mijn, uh, hoe noem je die dingen? Decals ofzo? Nee hoe heet je die? Deze dingen zijn weg. Ja die doen het niet meer. Wat is dit voor een zooi? Nou oké, okay, dan zoeken we nog wel een keer uh, hoe dat kan. Collega instappen, we gaan hem aanhalen. Deze plek gebeurt er veel, want hier hebben we laatst, Goed, dat is hier op, dat is toch niet hier, of op deze straat beter gezegd, laatst had ik ook al in een video, maar die video is waarschijnlijk niet online gekomen, of heel misschien, uh, ja dat ga ik doen, dat bedenk ik me nu, ik ga vandaag die video, uh, uh, of de video die eigenlijk vandaag online zou komen, die is niet gelukt, dan zeg ik dat bij deze alvast, en dat is dus deze video wat uh, ter vervangen, hebben jullie tenminste toch iets, Volgende keer gaan jullie dus een video zien um, met uh, uh, ambulance. Waar moet ik zijn? En ehm um, DSI wilde ik vandaag dus online uh, zetten. Maar daar ga ik uh, mijn best Officers, voor doen. Goedendag meneer, politie. Hey! wapen, tegen heb ik alleen, oké okay, overgaan op vuurwapen. Wapen laten vallen. Laten vallen. Neerleggen. We zijn geraakt. Ik ga naderen. Oké, okay, ik ben aangehouden. Geboden wapen bezit. Poging doodslag. Dat custody. Ja, verdachte aangehouden. Oké, okay. goed, luister, chef. Uh, ik ga je nog fujeren of je nog meer dingen bij hebt die je niet bij mag hebben. En dan ga je mee naar het bureau. Je werd sowieso nog gezocht? dus daarvoor ben je uiteraard ook aangehouden. Police, tik. Oké, okay. prima. Zo, dan uh, yes, uh, even kijken. Maar nu is het ook elke keer anders. Dit gaat denk ik ook fout, is dus voor nu? Ja, nee, ik wil gewoon... Uh, zie je, dat gaat dus niet. Nou, Oké, okay, we zitten hier voor altijd vast, denk ik. Kijk, okay, nu. Nee. Nee, dat ga niet. Oké, okay, beste dames en heren. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Mijn collega buiten die uh, zal voor altijd alleen zijn en voor altijd aan mij zitten te wachten. En ik zal hier voor altijd moeten gaan leven. Hopelijk is de room service. Uh, ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag bij een nieuwe video over een paar dagen. Zoals beloofd, ambulance. Heb ik ook al opgenomen met de krafter die jullie toen straks al voorbij zijn gekomen. Um, ja, voor de rest eigenlijk niks toe te voegen. Deze zou dus oorspronkelijk vandaag online komen als je denkt van hey, waar is die video? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Misschien moet ik dat op het begin van de video nog even vermelden. Dat ga ik dadelijk doen. Um, maar uh, voor nu... Uh, uh, ja, <laughs> heb ik niks meer te zeggen. Tot de volgende. Jojo.